Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over atriumfibrilleren, of ook wel boezemfibrilleren genoemd en vaak afgekort tot AF. We gaan het hebben over oorzaken, symptomen, behandeling en complicaties. Atriumfibrilleren is een hartritmestoornis en wel van de bovenste helft van het hart. Het hart heeft twee ventrikels, oftewel kamers, en twee atria, oftewel boezems. In dit ziektebeeld gaat het fout in de bovenste helft van het hart. Het is een supraventriculaire tachycardie. Het hart klopt te snel door een probleem boven de ventrikels. Je hartslagfrequentie wordt bepaald door de sinusknoop, de pacemaker van ons hart. Vervolgens zal het elektrische signaal naar de atria gaan, waardoor ze gaan samentrekken en dan zal het signaal aankomen in de AV-knoop. Deze geeft de prikkel door aan de ventrikels via de bundel van HIS, waarna de ventrikels ook gaan samentrekken. Zie hiervoor de video over de geleiding van het hart. In atriumfibrilleren zien we geen mooi gecoördineerd signaal in de atria, maar een complete chaos. Sommige van deze elektrische prikkels bereiken de AV-knoop en worden daarmee doorgezet naar de ventrikels. Dit gebeurt zeer onregelmatig, waardoor je een onregelmatige hartslag krijgt. Meestal sneller dan normaal, 150 slagen per minuut of zelfs nog sneller. Hierdoor is elke hartsamentrekking minder efficiënt dan normaal. Er zijn verschillende risicofactoren voor het krijgen van atriumfibrilleren. Risicofactoren waar je niks aan kan doen zijn bijvoorbeeld leeftijd, het hebben van hartaandoeningen zoals hartkleplijden, het doorgemaakt hebben van een hartinfarct en genetische factoren, etc. Ook kan het bijvoorbeeld eenmalig voorkomen bij koorts. En waar je wel wat aan kan doen, overgewicht, alcohol en koffie drinken en psychische stress. En je kan behandeling voor hypertensie geven. En voor een schildklieraandoening die hypertherioïdie heet, als de patiënt daar last van heeft, hiermee voorkom je dan niet alleen de gevolgen van die ziekte, maar ook atriumfibrilleren. Ongeveer 1 op de 200 mensen in Nederland heeft AF. In de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar is dat maar ongeveer 1 op de 2500, stijgend tot wel 1 op de 16 in 75-plussers. Hiervan weet ongeveer 25% niet dat ze het hebben. Daarom voel je eigenlijk bij elke bloeddrukmeting, bij iedereen, ook meteen even naar de pols. Als deze irregulair is, kan dit de eerste stap zijn naar de diagnose atriumfibrilleren. Vaak komt het helaas ook voor dat AF pas gediagnosticeerd wordt nadat er complicaties zijn opgetreden waar we het zo over gaan hebben. Er bestaan verschillende soorten atriumfibrilleren. De eerste aanval verdient zijn eigen categorie, want het kan bij die ene aanval blijven. Of je krijgt het dan nog een keer, waardoor het paroxysmaal atriumfibrilleren wordt, aanvallen van AF die binnen 7 dagen herstellen. Dan hebben we verder nog persistent atriumfibrilleren als de aandoening langer dan 7 dagen bestaat, en hierbij wordt vaak gekozen voor een behandeling die cardioversie heet, waarbij wordt geprobeerd het hart weer in het normale ritme te krijgen. Dan nog de laatste categorie, dat is het persistente atriumfibrilleren dat door de arts en de patiënt wordt geaccepteerd waarbij er geen poging meer gedaan wordt tot cardioversie. Symptomen zijn met name afhankelijk van hoe snel de uiteindelijke hartslag wordt. Als dat minder dan 120 slagen per minuut blijft, dan is het vaak asymptomatisch. Bij een snellere hartslag kunnen mensen last krijgen van hartkloppingen, die we palpitaties noemen, en omdat het hart minder efficiënt bloed rondpompt, zien we ook vaak vermoeidheid, duizeligheid en kortademigheid. Met name ouderen kunnen ook last krijgen van pijn op de borst en hartfalen. Als je de pols voelt, voel je een onregelmatige, meestal snelle pols, waarvan de verschillende slagen ook anders zijn in sterkte. Dit noemen we een irregulaire pols. Vervolgens wordt er een ECG gemaakt waarmee de diagnose officieel kan worden bevestigd. Het chaotische gesamentrek van de atria zie je als een bibberige lijn met daarbij de onregelmatige samentrekkingen van de ventrikels als pieken. Voor meer hierover bekijk de video over de basis van ECG. Waar we bij AF met name op letten, is of er p-toppen aanwezig zijn. Die staan voor de samentrekking van de atria. In dit geval is de p-top afwezig omdat er geen gecontroleerde samentrekking meer is van de atria. Met de behandeling kan je eigenlijk twee kanten op, ritme of frequentie, vaak aangeduid als rhythm control, en rate control. We kunnen proberen het ritme weer terug te krijgen naar een normaal hartritme, oftewel sinusritme. Dit noemen we cardioversie en dat kan met medicatie gedaan worden of met een elektrische schok. Of je kan de hartslagfrequentie verlagen om zo de klachten weg te nemen. Dit wordt meestal gedaan met beta-blokkers, zoals bijvoorbeeld metoprolol en propranolol. Wat soms ook gedaan wordt is operatief de elektrische stromen doorbreken met een ablatie. Hierdoor heeft de chaos geen kans meer om te ontstaan. En er moet worden gelet op antistolling om beroertes te voorkomen, dat is namelijk een van de belangrijkste complicaties van AF. Bij de ritmestoornis staat bloed stil, met name in het linker atrium en wat doet stilstaand bloed? Samenklonteren. Als dit dan loskomt zal het via het ventrikel naar het lichaam gaan, vaak naar de hersenen. Hierdoor zul je dan een beroerte krijgen. Dan wil ik jullie nog een fantastische video aanraden, dansende cardiologen, disco het heeft alles nog niet eens in twee minuten. Echt, puur goud. Klik hier om de video te bekijken. Ik heb een bestandje gemaakt waarin ik 6 studietips met jullie deel, waarmee jullie efficiënter kunnen leren. Kijk in de beschrijving voor de link hiernaar, als je dan je mailadres invult, dan mail ik het naar je. Heb je wat gehad aan deze video? Dan kan je dat laten weten door om een duim omhoog te geven, je te abonneren op mijn kanaal of wat ik het allerleukst vind, een reactie hieronder achter te laten. Bedankt voor het kijken!